Ik even naar deze video kijkt waarin ik het ga hebben over uh, iets wat ik van de week ineens bij me binnenkwam, wat ik ineens door had. Terwijl ik al echt honderd keer had geluisterd naar uh, de, de, zeg maar de opnames van een bepaalde uh, app van Tony Robbins. Dat gaat over transformational vocabulary. En ik dacht nou als dat bij mij zo is, is dat vast bij jou ook zo dat je iets wel misschien honderd keer mag horen, voordat je begrijpt waar het over gaat. En als ik nou eens dat ga uitleggen in een wat makkelijkere manier, zodat je het gelijk uh, op kan pakken, dan zou dat enorm behulpzaam kunnen zijn in je, in je business ook. Want ja, waar ik het over heb, is over het volgende. Ik was uh, van de week, moest ik naar de tandarts. En je moet weten dat ik als kind al een... Uh, uh, ja Echt uh, geregeld bij de tandarts mag komen en uh, dat er altijd uh, wat te doen is. En dat ik vaak, zeg maar, als ge zo gespannen als een boog in die stoel lig. en dat ik doodsangst uitsta. Nou, ja, en dan, uh, ik had nu dus echt ook echt, echt ergens last van. Nou, ik kon gelukkig uh, terecht na een, uh, een dag. En in de auto dacht ik, uh, nou, ik had Tony Robbins aangezet een uh, les over. Nou ja, transformational vocabulary, en toen kwam die dus binnen. En ik, want ik zat in die auto en ik dacht, oh, ik sta echt doodsangsten uit zo meteen. Als ik in die stoel lig, lig ik helemaal ondersteboven. En dan, oh, dan gaat het vast mis. En wat ik toen hoorde, wat hij zei over de woorden die je uh, hecht aan iets. Uh, want wat hij uitlegde was, uh, is dit, je hebt een bepaalde sensatie. En voordat het zeg maar je brein bereikt, heb je nog keuze om daar een woord aan te hangen. En vaak gebruiken we best wel heftige woorden, zoals bijvoorbeeld ik had het woord eh, doodsangst voor de tandarts. Nou, dat is natuurlijk best wel over de top, want eh, echt dood ga je er natuurlijk niet. Het is eh, vervelend, je kan eh, door het dak gaan van, de, van de, iets, pijn. Maar ja, je kan hem ook wat afzwakken, dat woord. Dus ik dacht, oké, okay, hoe kan ik het afzwakken, dat woord, ik sta doodsangst uit in die tandartsstoel meteen. En toen dacht ik, ja, eh, eh, ik, ik, ik kan zeggen, ik, ik ben redelijk bezorgd voor wat er gaat gebeuren. Ik ben bezorgd over wat er gaat gebeuren. Nou, dan, dan, dan word je al wat meer in een ontspannen staat. Het derde woord wat ik eraan had gehangen is, eh, ik ben alert voor wat er gaat gebeuren. Ik ben alert op wat er gaat gebeuren en weet je, als er iets gebeurt, ik, ik voel inderdaad dat hij er doorheen gaat, dan doe ik het snel zo en dan, dan, dan stopt hij en dan, dan krijg ik meer verloving of zoiets. In je business is het natuurlijk ook zo. Hè, dat je? Um, bijvoorbeeld woorden zoals ik vecht me door de administratie heen. Of ik vecht me door de video's die ik moet bekijken om te leren wat ik moet leren om dus succesvol te worden als ondernemer. Um, je kan, uh, soms zeggen mensen ook ik worstel me er doorheen. En op het moment dat je gebruik, woorden gebruikt als vechten of worstelen. Dan zal je zien dat het effect, uh, ja, dat je gewoon echt in een negatieve staat van zijn bent, waardoor het gewoon ook ja, lastig en zwaar voelt. En dat hoeft dus ook helemaal niet. Ga eens van de week experimenteren, met wat voor woorden gebruik ik? <coughs> zijn dat inderdaad best wel heftige woorden voor iets wat ik gebruik in een bijvoorbeeld business situatie? En hoe kan ik het wat zachter maken, zodat het minder heftig voelt en dat ik er eigenlijk nou, best oké okay me bent dat ik dat inderdaad ook even moet doen. En je zou kunnen zeggen, ik werk me door de administratie heen. En dat is dan al iets heel anders dan ik vecht me er doorheen of ik worstel me er doorheen. Ik werk me door de administratie heen of ik werk me door de training heen die ik nu aan het volgen ben. Zodat ik, en dan ga je ook weer denken aan het resultaat wat je zo heel graag wil. Nou, ik hoop dat dit um, waardevol voor je is. Uh, laat ook even weten of, dat, uh, of je dat... Je... Of dat je hier iets mee kunt. En dat je denkt van, oh nou, euh, ja, dan ga ik van de week mee aan de slag. Wat voor woord bijvoorbeeld dat dan zal zijn. Nou, ik wens je een fantastische dag.